Zo Yo, lieve YouTube-kijkers van de stofjes. Goede zondagmorgen. Wauw. Wat een warmte alweer. Het is nu tien uh, voor half tien. En het is nu al zeventien graden. Man. Warm. Maar goed, uh, ik heb mijn rondjes ingelopen. Oeh. Valt toch tegen. Ja, donderdag heb ik gelopen. Heb ik alleen nog niet, had ik alleen nog niet op uh, Facebook uh, of op uh, uh, YouTube uh, gezet. Maar die komt er dus vanmiddag aan. En dan. Uh, ja, lekker er twee in één keer meer. Maar poei. Ik kan toch uh, merken dat uh, dat al goed warm was. En. Wat ik ook merk. Ik ga nu wel gewoon door de fitness. Ik heb een kaartje meegenomen, Ik gaan daar gewoon eventjes naartoe. Uh, en wat ik ook wel merk, ik denk, kijk, ik heb uh, natuurlijk wat ik donderdag al uh, uh, verteld heb, dat ik dus kroon heb gehad. Ja, ik had het wel merk hoor, ik heb gisteren ook de hele dag op het dak gewerkt voor de, van de veranda om die weer te maken, dus uh, daar ben je ook wel weer druk mee bezig dan met uh, klimmen en klauteren gaat ook niet in de koude klieren zitten op deze leeftijd, dus uh, ja, en de warmte erbij, Een bolletje een klein beetje verbrand aan de achterkant, maar ja, goed, hij ligt erop en dat is belangrijk. Kan zitten. het wordt wel een stuk warmer, want ik heb uh, nu helder. Uh, het materiaal. Dus daar hebben we wat meer licht binnen. hebben. Maar ja, poeh, dat merk je dan toch wel. Als het aan de zon schijnt, dat het dan meteen goed warm wordt. Het werd onder die andere weer dan goed warm, dan wordt het nog warmer. er zit het UV-protector zit erin. Dus dat is, uh, ja, gewoon <coughs> goed, goed. Nou, zoals ik al zei, ik ga we even een uurtje fitnessen. Dat heb ik ook al lang niet meer gedaan, dus die wil ik nog even achteraan plakken. Dat gaan we meteen doen. dus is uh, helemaal top. Even lekker bezig zijn. kijk dat mijn conditie een beetje op peil kan krijgen. Want de tijden die, uh, poe, zijn we achteruit gekallerd hoor. Dat moet ik ook zeggen, ik kom niet alleen door corona. ik komt ook in een periode dat ik uh, na de winter dat ik toch weer wat ben aangekomen. Nu, door corona ben ik wel alweer afgevallen en is nu wel weer gestabiliseerd. Dus ik ben, zover ik, van donderdag had ik gewogen. Dan zat ik op uh, 92,9. En voor corona zat ik op 96,6. Dus ja, weet je, dan ben je toch al wel afgevallen. En uh, meestal, natuurlijk, als je ziek bent, dan val je af. Maar uh, toen ik dus gewogen had, was ik alweer uh, drie dagen, vier dagen alweer gewoon. Buiten eten, noem maar op. Dus uh, ja, weet je. Dan zou het, normaal gesproken, als je er ziek bent, ben je een paar dagen op de dingen, dan kom je wel een beetje af. Maar dat was dus niet, dat was dus nog meer afgevallen. En. Uh, want. Uh, zondagmorgen. Dus ja, zondagmorgen, van mijn corona, dat ik op de week zou staan, zat dus ik op 93,3. En donderdag, na het hardlopen. Een aantal lopen zat ik op 2,99. Ja, oké. Okay. Misschien had we wel een beetje op die manier een verband. want Je hebt natuurlijk wel gezweet, Maar goed, we zullen het wel zien als ik na dit sporten op twee schalen ga staan. Misschien, dus niet... Misschien is het niet. Voor Misschien is niet helemaal te vergelijken. Omdat je natuurlijk nu ook weer gaat sporten, ga je nog meer zweten. En, dus ja, maar goed. Ik ga er wel een beetje rekening mee dat daar iets in zit. En uh, ja, van de week Vierdaagse. Maar nu heeft het spannend wat er besloten gaat worden. Het wordt even spannend, want de temperaturen kunnen behoorlijk oplopen. Dus uh, ja. Vanmiddag gaan ze bekendmaken wat er gaat gebeuren met de Vierdaagse. Als ze de goede voorzieningen maar treffen. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die dan ongetraind met dit weer gaan lopen. Ja, weet je, dan, dan roep je bepaalde problemen even mogelijk over jezelf af. Je staat de conditie, noem maar op. Dus uh, ja, is het al slim om te gaan, uh, te gaan wandelen als je niet getraind bent met deze hitte? Dat lijkt me niet helemaal verstandig, maar goed, die ben ik. Nou, dan zijn we bij de fitness. Goed, bij deze ga ik afsluiten. Uh, vanmiddag of vanavond dan uh, zet ik deze erop. Ik zie je we er al. Ik zou in ieder geval zeggen, als je deze leuk vond. blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Helemaal top. Dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.